40 alleen, net, 40-0-1 over. 40 1 Ja, of jullie uh, eventjes wel gaan kijken. Uh, Kerkstraat, verdachte situatie met een uh, brommer. Uh, die zou uh, bij een woning gaan staan en uh, geeft geen gehoor. Ik zorg graag er even te plaatsen willen, twee over. Ja, ik ben onderweg, ben in de buurt. over. Ja, op vangen, dankjewel. Ja, scootertje mogelijk in zicht. Scootertje mogelijk in zicht, ontvangen. Ja, rijdt weg, stopteken wordt gegeven. Topteken wordt gegeven, ontvangen. Ja, scooter lijkt er van door te gaan, hoge snelheid, opgevoerd zonder helm. 40.01, scooter lijkt er van door te gaan, gevoerd, ontvangen. En steegjes in, Howick Avenue. Howick Avenue, steegjes meer eenheden worden gekoppeld, blijf de locatie doorgeven. Ja, parallel, parallel steegjes door, Howick Avenue. Ja, vangen. Rijd op de Laguna Place, kan rechtsaf weer steegje in. Laguna Place, rechtsaf. Dus huisjes door de Spanish Avenue, de, de, linksaf Alta Street, de berg op. Ja, laatste moment rechts op steegje in Alta Street, parkeergarage, gaan we, nee, omdraai, even een moment. Moeilijke draai gemaakt, bovenaan de Alta Street gaan we rechts op Finewood Boulevard, Rotterdam Centrum. We gaan linksaf, Power Street. laatste moment weer linksaf, steegje Powerstreet in. Ik hoor de collega's naderen. Wederom door het steegje, kenteken niet te lezen. Zit op de Eclipse Boulevard. Even kijken, Last Lugans, Lugans Boulevard, steegje in. Achtergebouwen langs. Rechtsaf steegje en dan komen jullie tegemoet. En rechtsaf weer Las Luganes Avenue of boulevard omhoog. We draaien om, we gaan omlaag. En rechtsop, steegje weer in. Parkeerplaats. De Spanish Avenue ook weer een steegje in, richting winkelcentrum. Nee, herhaal of uh, correctie. Steegjes door, weg van winkelcentrum. San Vitus boulevard, we gaan weer omhoog. Ja. Hoge snelheden. Hoge snelheden ontvangen. Ja, rechtsaf, Milton Rood. Linksaf af, je in Milton Rood. Let op, dat loopt een kat. En we gaan linksaf, South Strange Drive, en rechtsaf, Spanish Avenue. Linksaf gaan we omlaag, de Rockford Drive. Reg oh, steegje in het Hotel. Dan gaan we rechtsaf, en weer linksaf op de Boulevard Del Piero. Rechtsaf, Milton Road lijkt nog steeds niet te willen stoppen. En rechtsaf het Place bij het ziekenhuis en we linksaf ook Dorset Drive. Linksaf over het oversteekpad en weer terug richting het ziekenhuis Dorset Drive. Rechtsaf Rockford Drive, collega's zitten erbij. Linksaf, steegje in winkelcentrum. Steegje Eastbourne Way met Thunder. Linksaf bij Live and Veder, Drive. rechtsaf, Marathon Avenue. Draai om. En. Oké, okay, einde van de straat. Linksop, denk ik. Ja, links is het. Bij de live verder gaan we linksaf richting Strand en Pier. Nee, rechtsaf steeg je in bij de parkeerplaats. Linksaf te langs. Links weer steeg je in, kom terug richting jullie. rechtdoor op de Noord Rockford Drive richting het politiebureau we gaan rechtdoor zeer slingerend uh, rijgedrag waarschijnlijk links op ja links op langs het tankstation op de ginger street lindsay circus ja, links op Palomino avenue rechtdoor en rechtsaf steeg je in omhoog Kom uit op de Calais Avenue waar we vervolgens rechtsaf gaan richting stadsgarage en we rechtsaf de stadsgarage in en we uit op de Verspoedje Boulevard rechtdoor op de openbare parkeerplaats La Puerta Freeway Parallel. Richting bouwterrein gaan we rechtsaf. In de richting Erasmus. Linksaf richting Schietclub. En autodealer. Adams Apple Boulevard. En we linksaf langs de autodealer. Power Street. Rechtsaf steegje in achter de parkeerplaats en de schietbaan. Blokkenpark rechtsaf richting AB. Dan gaan we linksaf. Strababy Avenue gaan we tunnel onderdoor bij het Blokkenpark. Dan komen we ook weer bovenuit. Linksaf. denk zelf steeg je in stopt stop opvangen staan blijven Knieën, kom. oké rustig aan rustig aan collega's hou hem even vast ik ga even alles uit ik hey, ben aangehouden een keer stopteken ik ben niet te antwoord verplicht ik recht op mijn advocaat wil je er gebruik van maken Praten met jou vriend. Oké, okay, goed. We... Ja, goed. Goed, heb je dingen bij die je bij mag hebben? Gaat je geen zak aan, man. Praat hebben ik tegen jou. Collega, jullie mogen nog even fouilleren. Oké okay, meneer, heeft er leuk iets bij zich? Praat ook tegen jou, hoor, vriend. Oké. Okay. Ja, blijf gewoon van Oh ja, ik zie hier wel we we op de de de... Ja, ik zie je op een flindermas. Doe hij je bek man! Hij hey, eens even rustig! jongen. Jonge, jonge. Doe is even rustig, je maakt alleen maar moeilijker voor jezelf. Ja joh, alsof het nou nog moeilijker kan worden. Ja. Ah. Zou je even willen opstaan? Goed, scooter is bij deze ook in beslag genomen. Ja, ja, Loop ja, even mee naar de auto. Alles afpakken. de deur <laughs> OC 40 online over. OC 40 online over. 40 online geeft Ja, scooter inmiddels staande aangehouden samen met de collega's. We graag nog even kentekencontrole. Uh, en ook een taakertje deze kant op voor de scooter die is in beslag genomen. Ja, ik hoop zo'n aangehouden scooter wordt in beslag genomen. Taakertjes uw richting in. Uh, goed werk. Uh, ik hoor nader over. Ja, ik kan je nog even kenteken voor me nakijken over. Ja, geef me door. Ja, dat is 4, 6, echo, echo, kilo, 572 over. Ja, ga ik even nog controleren. Ja, dankjewel. Kan ik even kenteken houden. 40 van mij voor de informatie is gestolen, komt uit een andere regio, over. Ja, gestolen, ja, dankjewel. Pakken we hem daar ook voor. Nou, daarom vluchten die dus. Dank het. Hé hey, even het volgende, die scooter staat ook gestolen, wist je vast al. Ze dus komt er gewoon bij. Ja joh, hij mond maar gewoon. Oké, okay. doei. Nou, uh, collega, wij zien jou uh, wij zien jou straks wel uh, eindendienst. Ja, ik wacht even op de takel en dan. Uh... Oké, okay. fijne middag. Yo.